De provincie Gelderland maakt al jaren plannen. Nee, al honderden jaren. En meestal was dat voor een periode van zo maximaal 10 jaar. En in sommige gevallen korter. Maar dat is niet meer van deze tijd. Alles gaat tegenwoordig sneller, we zijn druk en er komt heel veel op ons af. Eigenlijk wordt alles anders. Ja, zo gaat dat. Tijden veranderen. Er moet dus ook iets gebeuren met het bedenken van plannen. En het uitvoeren natuurlijk. En omdat de provincie Gelderland zogenaamd gebiedsregisseur is... verandert de provincie dus ook. Zo simpel is dat. Tenminste, zo lijkt dat in eerste instantie. Het gaat natuurlijk om heel veel zaken. Waar en hoe wil je wonen, werken en recreëren? Hoe gaan we ons in de toekomst verplaatsen? Moet de natuur en landschap blijven zoals het is of juist veranderen? En hoe maken we Gelderland economisch sterk? En ga zo maar door. Voor je het weet zijn we alleen maar aan het vergaderen en vergaderen met steeds dezelfde mensen. En dan ook nog over ver van tevoren vastgestelde beleidsthema's. Zou het niet veel handiger zijn als we ons meer richten op de actualiteit? En rekening houden met de snelle veranderingen in de maatschappij? Ja toch? Het is hard nodig dat de overheid samen met alle betrokkenen steeds goed kijkt naar wat er om ons heen gebeurt. Wat is er aan de hand? Wat moet er gebeuren? En wie kan dat het beste doen? Zo bepalen we welke kant we op gaan. Dat bepaal je samen. Dan kan het maar zo zijn dat het opzetten en uitwerken van plannen voor gebied A heel anders uitpakt dan voor gebied B. En dat is nou net de clue. Zo'n aanpak vraagt van alle kanten aanpassingen. Want wat zou de provincie nou bijvoorbeeld moeten zonder bijdrage van mensen die in die afzonderlijke gebieden leven? We moeten gewoon onze krachten bundelen. Dat werkt. Tijden veranderen. Daar zijn we het wel over eens. We zitten er allemaal middenin. Dus onze rol verandert ook. Het gaat ons uiteindelijk allemaal aan. Lever een actieve bijdrage, want samen maken we Gelderland anders. Doe mee!